Ja zeker. Heel af en toe wel. Ik merk dat het vaak terugkomt op um, bijzondere dagen als het de jaardag of moederdag. Dat ik het er een beetje moeilijk mee heb. En dan vind ik het altijd wel uh, om ja, terug te kijken in het, in het album. Het mooiste vind ik om te zien wie er allemaal is geweest. En, en wie er allemaal bij betrokken was. En, toen je achteraf dat album in handen had, zag je toen ook dingen waarvan je dacht: dat is me eigenlijk tijdens de uitvaart helemaal niet opgevallen. En ik ben blij dat ik dat heb. Alles. <laughs> je zit er zo. Je bent zo met je eigen ding weet je. Weet je, zo'n moment, dat, dat is bizar. Dat kan je niet, al die emoties, dat kan je niet terughalen. Dus eigenlijk bijna al die foto's die ik in dat boek zag, zag ik weer iets nieuws op. op wat mezelf niet op was vallen, Want je leeft toch in een basis. Ja. Is dat iets wat je andere mensen zou aanraden als ze in zo'n situatie terechtkomen? Ja, ja zeker. Veel mensen vragen dat, zich ook van waarom zou je daar foto's van laten maken? Of wil je niet juist foto's hebben van die dus er nog wel was, als dus je daarnaar kijkt. Maar het heeft eigenlijk veel meer waarde gekregen dan ik zelf had verwacht. Het is toch echt wel iets moois om naar terug te kijken, vooral omdat je al die mensen ziet die erbij. Elkaar... Dus misschien ook hoe geliefd ze was bij iedereen. Ja, ja zeker.